Burgemeester Cox, is het van nu af burgemeester? Nee, ik denk gewoon uh, burgemeester. Gewoon, uh, maar burgemeester vond ik ook leuk in die combinatie. Maar uh, ja, ik word betaald een burgemeester zijn en laat ik dat maar doen. En voor de rest dus, uh, was pure lol, was hartstikke leuk. Maar we gaan morgen weer gewoon in de slag als burgemeester om zesdagen. Nee, ik ben, ben, ben, ben bewust dat een heleboel mensen met sociale media omgaan. Uh, wat ik wel vind uh, is, ik, ik ben geluurde gluurder eigenlijk, zowel op Facebook als op Twitter. Maar uh, ik kom af en toe dingen de, tegen omdat mensen ook geen enkele rem erop hebben en ook niet op aangesproken worden. Want ik denk van ja, dat vind ik altijd gemakkelijk. Ik vind als ik met jou ruzie heb dat je confrontatie moet aangaan, moet uitspreken met elkaar, verder ook geen enkel probleem maken. Maar via Facebook of via Twitter is dat vaak niet het geval. En de sociale media is de heer Levenswethouder ook uitgemaakt voor de Pinocchio van Setup. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, ik vind dat dat niet kan. Ik, euh, nou, Pinocchio, dat, dat, dat was even van wat, je er, wat je er verder over denkt. Ik vind dat je met elkaar... Euh, ik zie heel weinig sociale media, dus ik word erop geattendeerd dat mensen bij mij beginnen te klagen. Ik zeg ook van hem, spreek hem of vader op aan. Uh, ik vind dat je elkaar met, met, met, met, op de juiste wijze met elkaar moet, uh, moet omgaan. Met dit feitelijkheid geldt ook voor het college, geldt ook voor de oppositie. Dat je de veiligheid moet laten spreken en natuurlijk een andere opvatting kunt hebben wat je met de stad wil. Maar dat kun je alleen maar in meerderheden vertalen en je moet zorgen dat je bij de meerderheid komt. Nou, ik ga er niet over. Ik ben burgemeester, dus de kiezers moeten stemmen. Het PVV doet mee, mag meedoen. Dat is in Nederland goed geregeld. Dus iedereen kan zijn stem laten horen. Uh, waar ik, ik heb geen bezwaar tegen de PVV. Waar ik bezwaar tegen heb is dat in onze samenleving alles uitvergroot wordt wat aan, uh, aan de extreme kant ligt. Dat die ook een groot podium krijgen. En dat die in het algemeen, daadwerkelijk, als je kijkt naar datgene zoals Trump feitelijk ook, hè. als je slaagt in in een half uur een speech te houden waarvan 24 keer geconstateerd wordt hij die leugen verteld heeft. Dat constateer ik heel vaak ook in die clubs. En daar ben ik niet van gediend. Ik vind dat de stad er ook niet mee gediend is. Maar de kiezers bepalen het. Ik heb er geen, uh, geen enkele invloed op. Dat wil ik ook niet. Kiezers bepalen. Het PVV doet mee naast alle andere partijen. En ik hoop dat we met elkaar gezamenlijk aan de uitbouw en de opbouw van de stad kunnen werken. Het thema is niet, uh, waar ik mezelf wel op... Uh, wat mij vaker uh, overkomt is dat ik denk, uh, en, en samen, ik zie het vaak terug, luister ook uiteraard heel vaak terug, uh, dat ik denk van ja, maar uh, hoe, het is als iemand zijn waarheid vertelt, het kan zijn waarheid zijn of haar waarheid zijn, maar als dat niet overeenkomt met de feitelijkheden, dus fact-finding, ja, dan vind ik dat je in de politiek met name moet opstaan en zeggen van ja, maar dat klopt helemaal niet wat je zegt. Uh, jij baseert jouw uitgangspunten op de verkeerde gegevens, de gegevens zijn anders dan het is. Uh, en als je uh, ja, dat niet gecorrigeerd wordt in de politiek en mensen er niet op aangesproken worden, ja, daar krijg je kom ik meteen niet van. Daar, daar moet ik zeggen van, nou, dan zit je als voorzitter, maar die rol heb ik toch. Ik ben eigenlijk maar voorzitter. Politieke partijen, ook van de oppositie en de coalitie, moeten elkaar op aanspreken. En ik vind dat je een fair debat met de Kamer moet voeren, maar op basis wel van de, van de juiste uitgangspunten en de juiste cijfers. Ja, nou, ik ben er absoluut van overtuigd. Dat zie je ook uit de wisselingen die in, over de verschillende partijen plaatsgevonden hebben. Uh, ik denk dat uh, er toch een tijd komt dat partijen uh, hun positie verliezen zoals het is. Dus niet meer zoals vroeger ideologisch. Hè. Je was van het CDA, of van de KVP en je was van de Partij van Arbeid of de, de SDRP en noem maar op. Dat is tegenwoordig niet meer. Mensen gaan. Uh, kijken van ja wat komt mij best uit zijn heel vaak georiënteerd op wat posteert hij of zij in de samenleving dat is allemaal prima ik denk dat het noodzakelijk is dat we elkaar pakken en dat als je ziet de hele beweging in de in de wereld met de grote bedrijven die zich gewoon ergens vastpakken vasthouden et die zich vestigen in een plek waar ze denken daar daar worden we ondersteund of ze worden goed begeleid dan heb je elkaar doet gewoon nodig en dat is het belang van iedereen dus ik maak ook als burgemeester zeker geen onderscheid tussen oppositie en coalitie. We hebben wel een grote voorstander van een stevige coalitie. Maar dat mag niet betekenen dat op het moment dat je nu van de oppositie naar de coalitie overstapt, dat je dan maar het uh, totaal ander geluid uh, laat horen. Dat moet je altijd aan wennen. Maar ik ben voor een, go een goede samenwerking, een kritische samenwerking. Elkaar attenderen op datgene wat we in het verleden met elkaar besproken hebben. En ook proberen elkaar te attenderen. ...op de ontwikkelingen die in de samenleving plaatsvinden. En burgers zijn alleen maar positief. En burgers zijn niet bezig met kleuren of zijn niet bezig met... ...ze vinden van ons dat wij gewoon de stad goed moeten besturen. Is de burgemeester Schaak Cox trots op Zitter? Ik ben geweldig... Ik bewoner heel graag, Mevrouw, en ik wonen heel graag hier. Ik ben ook geweldig enthousiast, om ik zie wat er in de stad allemaal gebeurt. Uh, of je nou eh, vanavond ook die, die, die, die, laten zeggen, de drumband van, van, van, van Opbicht. en als je daar komt zijn mensen die met heel weinig middelen toch ontzettend muzikaal zijn, nou dan moet ik zeggen daar ben ik echt trots. In oktober is dat weer de? De gaastje stad, onze Gansen Welt. bliss Just something I can turn to Somebody I can